Goedemorgen, de laatste koffiebreak van 2020, nummer 7. En vandaag is deze koffiebreak met Rishid Lal. Hij is student. En uh, tot nu toe heb ik vooral docenten geïnterviewd. Maar deze uh, Rishid kon ik echt niet laten lopen. Hij is uh, uh, bijles gaan geven, al, al, al uh, vorig jaar. Toen kwam corona en toen is hij dat anders gaan doen. Uh, maar zijn verhaal is wat mij betreft zo ongelooflijk dat ik hem echt erbij wilde hebben. Als voorbeeld van uh, studenten die dingen oppakken. En zeker ook in coronatijd. Yashid, wil jij jezelf eerst even kort voorstellen? Yes, um, wel goeiedag. Eerste keer dat ik u ook zie. Dat is ook leuk om te zien. Um, ik ben nu een derdejaarsstudent op in Holland, uh, in Amsterdam. Uh, en ik doe uh, twee opleidingen daar, uh, de bachelor biomedisch laboratoriumonderzoek en uh, de bachelor chemie. Uh, nou, ik, ik zit dus al mijn derde jaar inmiddels um, en ja, even kijken, waar begint dit verhaal? Ik denk vorig jaar, aan het begin van mijn tweede studiejaar, um, toen, um, ja, wel grappig eigenlijk. Het, het was net uitgegaan met mijn vriendin destijds en opeens kreeg ik veel meer vrije tijd. En uh, ik wist even niet hoe ik met die vrijheid moest omgaan. Um, dus ik, uh, vanuit mijn school moet je trouwens sowieso in het tweede jaar een vak volgen dat heet instrueren. En bij dit vak kun je bijvoorbeeld uh, leerlingen begeleiden, even persoonlijk één op één. Als die leerling bijvoorbeeld um, uh, bepaalde um, mentale uh, pro problemen heeft ofzo, of die komt moeilijk aan zet. Uh, of je kunt bijvoorbeeld een klas gaan uh, tutoren. Nou, dat is bijvoorbeeld wat ik had gedaan. En dan moet je een paar maanden lang gewoon hun begeleiden met hun uh, eerste schooljaar op het hbo. Nou, zo is ik een beetje begonnen. En ik, ik heb altijd wel een beetje de neiging gehad om heel snel mensen te willen helpen. Ook al hebben ze dat misschien niet altijd nodig. En um, nou, van het een kwam het ander. En de tentamens kwamen eraan. En toen bood ik aan van, hé, hey, zal ik niet pijlessen uh, gaan geven? Want ik heb nu opeens top zoveel tijd. En um, nou, was ik langzaam mee begonnen. Eerst gewoon helemaal compleet zelfstandig. Dat was denk ik vorig jaar oktober ongeveer. En um, nou, toen begon ik met een mannetje of twaalf, wat ik eigenlijk nog best wel heel veel vond. Ja. En uh, nou, de maanden gingen verder. En het was toen februari, dus drie, vier maanden later. En toen zaten we opeens op zestig leerlingen. Dus um, ja, het, het werd opeens een stuk groter. Veel meer mensen kwamen erbij. Uh, de, de, Schoolopleiding begon zich er ook uh, meer in te interesseren. En um, ja, het werd zo steeds groter. En aan het eind van het jaar hadden we opeens uh, 120 leerlingen. Um, het, dat, dat was echt ja, dat was wel heel heftig. Uh, met name vanwege de appjes die je dan opeens binnen ziet, stromen. soms. Um, waar ja, het, het ja, bijles geven, uh, het, het, het bieden van uh, persoonlijk hulp met vakken het uh, dus bieden van wat hulp als het gaat om plannen um, van van alles eigenlijk dus je bent dus je bent eigenlijk als als vanuit uh, vanuit uh, een, een vak dat gaan doen en in no time had je heel veel mensen die dat die dat ook uh, die, die wilden die bijlessen ook gaan volgen um, maar hoe heb je dat dan? Want dat ging gewoon zo gangetje en toen kwam corona. Wat moest je toen aanpassen? Moest je, ja, dat, Werd dat, dat intensiefder of juist niet? Ja, dat, dat, was, dat was zeker even schakelen. Uh, want, uh, even kijken, op onze opleiding werken we sowieso met Microsoft Teams. Nou, ik had daar echt nog nooit van gehoord. <laughs> uh, en um, ik werkte tot op heden, dus tot op dat moment in ieder geval. Uh, altijd gewoon op school, op locatie, dat ik een moment inplande met de leerlingen en dat ze gewoon konden komen en dan gaf ik hen bijles. Uh, en soms werd het inderdaad dus wel heel druk met 30, 40 man. Kun je je tegenwoordig al helemaal niet meer voorstellen dat je met zoveel mensen zit. Um, maar toen stond alles stil en toen dacht ik eigenlijk van, oh nou, dan wacht ik wel gewoon tot het weer opstart. Um, maar het duurt, zoals we allemaal wel weten, iets langer dan we allemaal hadden verwacht, denk ik. En uh, moeten we schakelen. Nou, van onze, vanuit onze opleiding hadden ze dus maar teams aangeboden als um, vervanging ervoor. En de nieuwe tentamens kwamen er ook weer aan. En ik had zoiets van, ja, ik, ik moet wel wat geven. Ik moet wel iets aanbieden. Uh, en opeens zag je dat die 30, 40 leerlingen die normaal in een klaslokaal zitten. En die dan echt lesgeeft, bijna eigenlijk. Um, dat dat nu over teams... Makkelijk 80, 90 leerlingen werd. En dat was, ja, ik, ik vond het wel heel leuk om te zien dat er zoveel anima voor was. Of dat ze, zo, dat ze er gewoon de hele anderhalf uur lang dat ik daar tegen een camera aan praten was, dat ze allemaal gewoon meeluisteren. En aantekeningen. Maar ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Misschien zijn ze te veel kijken of zo. Maar ze waren er wel. En er werd, het was wel een super initiatieve manier om te werk te gaan. Um, en ja, wat ik nu dus bijvoorbeeld merk is dat ten opzichte van de locatie, ten opzichte van als ik gewoon daar uh, uh, ja, op school ben, dat er nu een stuk meer mensen op afkomen. En ik denk dat dat toch echt te maken heeft met de toegankelijkheid. Ik bedoel, je hoeft niet meer te reizen, je hoeft uh, niet meer uh, vroeg wakker te worden of tot laat op school te blijven. Want ik gaf die lessen dan meestal na vijf uur, na die normale schooltijd. Je kunt nu gewoon vanaf je luie bank of vanaf je bed uh, bijlessen volgen. En ja, ik denk dat corona dan toch wel iets moois heeft. Ja, iets handigs heeft meegebracht. Ja. Uh, die er, is, er, is dus, er is dus ook heel veel behoefte aan jouw bijlessen. Hè? Um, en ik vraag me dan wel af van nou, wat vinden die docenten daar dan van? Want, want is het niet zo dat, ze, dat, dat mensen dan bijvoorbeeld... Uh, niet meer naar de lessen van de, van de docenten gaan, maar alleen nog naar jouw bijlessen. Hoe heb je dat georganiseerd? Ja, dat was eerst wel even um, moeilijk inschatten. Uh, zoals ik zei, eerst begon ik dus helemaal uh, zelf. Uh, ik bood alles zelf aan en ik plande gewoon alles zelf in, los van wie dan ook. Maar op een gegeven moment kwam dus de schoolmanagement en de schoolopleiding überhaupt kijken van... Wat gebeurt daar nou precies? Ja, ja, als je met een me ja, DT-40 in, in de klas zit en dan komt opeens een docent al langslopen en dan ziet hij zijn pak op het scherm en dan ziet hij mij lesgeven of zo. Dat, dat is wel uh, gek, ja. ja. Uh, nou, op een gegeven moment heb ik dus ook met de schoolopleiding gezeten en even uitgelegd wat ik aanbied en in hoeverre het. Uh, um, ja, hoe groot het eigenlijk is geworden. En ik was niet zeker van hoe de reactie zou zijn, maar die was echt super positief. En um, ja, ze waren super tevreden om te zien dat, dat studenten eigenlijk, andere studenten op zo'n manier kunnen helpen en aanbieden. En dat het niet altijd allemaal vanuit de hoge hoeft te komen. En um, nou, uh, tijd tij ging voorbij en, en natuurlijk moeten er dan ook bepaalde regels worden opgesteld. Dus, uh, want een van de dingen die we bijvoorbeeld wel opmerkten was van, uh, uh, ik werk dan met de 120 leerlingen die nu bij de bijles zitten. Uh, met een groepschat, een WhatsApp groepschat. En vorig jaar was het dan zo dat er bijvoorbeeld in werd gezegd: Weet je wat, ik, um, ik, ik ga niet naar de les vandaag, ik, uh, ik blijf gewoon in mijn bed, want wie sheet geeft toch vanavond bijles. Dus ik woon die wel bij. Yes. En dat is juist wat niet echt de bedoeling is, want ik ben geen vervangende factor voor een docent, ik ben ook maar een student. Ik heb hele andere dingen te doen en de kennis die zij hebben, ik heb die kennis zeker niet. Ik ben juist een hulpmiddel voor als het toch wat zwaarder blijkt te zijn. Um, dan je eventueel had verwacht. En uh, nou, dus hoe hebben we dat aangepakt, hoe pakken we het vanaf heden op, uh, is dat de docenten bieden het gewoon aan, gedurende een periode van tien weken, uh, iedere week geeft ze een hoorcollege, werkcollege, wat er ook allemaal in zit, en ik ga dan halverwege de periode vanaf week 5 beginnen met het uh, aanbieden van de lessen. Mm -hmm. En um, ik begin dan gewoon vanaf het begin, zodat ze uh, ja, die kennis en weer herhalen voor zichzelf, en dat het niet is dat ze mij als vervanging kunnen gebruiken voor dezelfde stof die ze diezelfde week gaan krijgen. Mm -hmm. Dus nou, op, de, op die manier hebben we het zo een beetje kunnen oplossen. En, uh, okay. nou, tot dusver gaat het in ieder geval een stuk beter. En dan krijg ik dat soort opmerkingen van laat die les maar. Ik ga vanavond daar wel naartoe. Dat, uh, dat komt nu een stuk vaak, minder vaak voor. Maar, maar waarom denk jij nou dat jij zoveel studenten trekt? Hè? Dat er toch heel veel ja. mensen... Het verhaal misschien dan dus nog een keer willen horen. Of, of leg jij het op een andere manier uit? Ben jij meer beschikbaar? Ik, ik, ik ben nog niet helemaal achter wat nou maakt nee. dat iedereen ook heel graag bij jou is. Ja, ik, ik zou vaak ook niet. Ik bedoel, dit is niks anders dan een beetje speculeren dat we kunnen doen. Maar iets wat ik dan uh, persoonlijk denk, is dat het, um, de drempel is gewoon een stuk lager. Ik bedoel, ik ben ook gewoon een student. Ik ben ook gewoon nog super jong. Ik maak ook dingen mee. Ik, ga nog steeds, ah. ik ging nog steeds naar borrels en evenementen. Okay. En um, daar kun je gewoon veel makkelijker mee praten. Ik bedoel, de mensen met wie ik nu in die pijlersgroep zit, dat zijn niet alleen eerstejaarsstudenten die ik begeleid, maar grotendeels zijn ook gewoon vriendengroepen En, okay. en daar dan ga je gewoon veel makkelijker mee om en dan kun je veel makkelijker elkaar bereiken. Ja. Moet ik zeggen dat ik nu dan wel veel meer vrienden heb dan eerst. Um, mijn chat, mijn WhatsApp die, die zit ook gewoon echt propvol met berichten. Van: Hey, kun je dit nog even uh, uitleggen? Of kun je zus nog even doen? Um, maar het, het, het is gewoon een stuk makkelijker om, ja, uh, om hulp te vragen. Ik bedoel, als je een mail moet sturen naar docenten. Nou, die docenten hebben het sowieso heel erg druk. Die um, bieden niet, niet echt of zeer zelden hun telefoonnummer aan of zo. Van: Hey, app me maar gewoon als er wat is. Um, je moet afwachten, je moet een mail afwachten. En daarentegen, als je in de trein zit, kun je nog gewoon een app sturen van: Hey, ik snap het niet, kun je dit even uitleggen? Mm -hmm. En als je die vorm van communicatie wekelijks wel een beetje hebt, en gewoon ook met, over andere dingen met ze praat, dan denk ik dat ze gewoon ja, wel snel geneigd zijn om ja. van die bijlesmomenten voor mij bij te wonen. Omdat ja. het naast lesgeven ook gewoon gezellig is. want te praten gewoon over ook andere dingen. En um, wat ik ook heb opgegeven opgemerkt en de schoolleiding vindt het dan niet altijd even oké, okay, want dat soort die weinig momenten worden opgenomen. Maar ik heb opgemerkt dat als ik dingen als schelden en dat soort kleine, ja, land ervan dingetjes ook uitvoer, dat dat ook wel een beetje wordt gewaardeerd aan de ene kant. Want dan wordt er niet gezien van, oh ik heb nu les, ik moet nu opletten, maar dan is het ook een beetje van, het is een soort casual moment dat we gewoon ja, aan de gang gaan met de stof, alsof het een beetje Samen leren is dan een soort verplichting. Ah, ja. Ja, ja. Maar ik, ik ben nog... Ook ja, ja de mo mooie, uh, mooie analyse. Er zitten wat gevaarlijke dingen in voor docenten. Maar ja, dat is, daar moeten we misschien met z'n allen mee aan de slag. Maar dat is gewoon zoals het is, denk ik. Um, wat ik nog wel benieuwd naar ben. Jij zegt van ik heb inmiddels 120, 130 studenten die in mijn appgroep zitten. Uh, ben je dat nou nog steeds allemaal alleen aan het doen? Uh, nee, godverdank niet. <laughs> Zeker niet, nee. <laughs> um, ik heb, uh, vorig jaar deed ik wel echt alles zelf. Uh, toen had ik hier en daar wel een uh, vriend die me op bepaalde uh, momenten kon komen helpen. Um, maar nu is het echt een stuk groter en met uh, veel meer studenten dan vorig jaar. Ik bedoel, die 120 leerlingen die er vorig jaar in zaten, die zijn nog steeds studenten, maar nu in jaar twee. Oh. Um, en daarnaast zijn er, is er een nieuwe generatie van oh jaar bijgekomen. Dus ja, we zitten echt met heel veel leerlingen en ik, ik probeer ze nog steeds allemaal gewoon te helpen. Maar om 300 mensen, leerlingen les te geven op verschillende momenten, op verschillende vakken, noem maar op, dat is gewoon niet te doen. Dus, um, nou, dit is eigenlijk het eerste jaar dat ik zeg maar de samenwerking aan ga met school. Uh, dat ik het ook gewoon uh, maandelijks, soms bijna wekelijks eigenlijk, gewoon een moment met een prik en dan ga ik gewoon uh, evalueren. Um, Analyseren hoe het echt wat anders kan. Of er, uh, bijvoorbeeld met het geval met de docenten. Van oké, okay, lopen we er ergens tegenaan, Zitten er bepaalde conflicten tussen? Uh, om die dan uh, ja, op te lossen of zoiets. Um, maar zoals nu heb ik gelukkig twee uh, andere leerlingen. één uh, van de een van mijn vriendin, die ik trouwens ook zo uh, heb uh, leren ontmoeten. En een van mijn beste vrienden, die me hier nu gewoon super veel mee uh, helpt. En die pakken. Um, uh, ja, ook een beetje coördinerende rollen op. Um, en de bijlessen, die ik eigenlijk voor dit liefde lekker zelf geef, want ik vind het ook gewoon echt hartstikke leuk om te doen. Um, die worden nu bijvoorbeeld gegeven door hele andere studenten. Okay. Uh, een van de um, dingen die nu dus nou, een van de moeilijkere zaken is um, dat je gewoon niet meer naar school kunt. Je kunt niet meer reizen, je kunt niet meer op locatie gaan, want corona is er. Um, maar er zijn nog steeds bepaalde aspecten van je studie die je op locatie in de praktijk moet kunnen uitvoeren. Um, bijvoorbeeld in dit geval dan, wat ik eerder aan het begin ook een beetje zei, het instrueren dat je dus uh, leerlingen moet begeleiden of uh, evenementen moet gaan hosten met de school, open dagen moet gaan bijwonen en helpen daarmee. Dat, dat kan nu gewoon niet meer. Nee. Uh, maar dan loop je wel studiepunten mis. Ah, ja. dus zou het dan betekenen dat je studievertraging krijgt of zoiets? Uh, nou, met uh, Marnee Verstegen, die jullie volgens mij nu ook al week hebben, ik heb het kunnen zien, of twee weken geleden, ik weet het niet eens meer. Um, die, ik heb met haar dus contact gehad en zij is dus de onderwijsverantwoordelijke voor dat vak. En um, met haar heb ik dus een beetje kunnen sparren met, oké, okay, hoe zouden we zo op deze online omgeving, eventueel met de bijlessen, um, leerlingen die het vak moeten halen, toch een steuntje in de rug geven, dat ze geen studievertraging of problemen oplopen met het halen van het vak. Uh, nou, die bijlesmomenten, die uh, inmiddels drie tot vier keer per week zijn, uh, die worden gegeven door studenten. En Aha. die kunnen op deze manier door het instrueren en het bijlesgeven van andere eerstejaarsstudenten hun studiepunten binnenhalen. En dan kom je toch aan de aantal uren die je dan nodig hebt om het vak te halen. Jeze. Dus ja, geef ik het allemaal zelf? Gelukkig niet. Um, en heb ik genoeg mensen die me helpen? Gelukkig wel. Ja, mooi. Dus jij hebt eigenlijk, eigenlijk op een hele slimme manier, heb jij gewoon een, echt een groot probleem van de studenten opgelost. Namelijk dat ja, de, het meehelpen aan, de, aan voorlichtingsdagen of allerlei dingen uh, op, op de fysieke locatie, dat kon niet meer. Uh, dat was een risico en dat heb jij dus gewoon opgelost voor heel veel studenten. Ik denk dat ze ja. wel heel erg blij met je zullen zijn. Ja, ik, ik weet niet of het echt precies of per se opgelost is. Ik denk gewoon dat het een van de mooie dingen is die, die bij het initiatief kwamen kijken. Ja, en je bent ook echt en je bent of ik op zoek was naar de oplossing. Ja, precies. Ook ik nadrukkelijk nou, op zoek was naar de oplossing. Dat, dat, dat viel op zich wel mee. Maar ja, als je dan toch zoiets bent begonnen, dan kun je net zoals het beste ja. van maken. En, jij vind, ja, het ik heb het idee trend. dat jij vindt alles maar logisch en makkelijk, hè? Maar um, uh, volgens mij uh, ben je heel bescheiden. Ja. Dus uh, dat is echt alleen ja, maar het, heel het mooi. Het kwam gewoon allemaal zo bij elkaar. Ja, tuurlijk. Alles viel van het, compleet. <laughs> ja. het klinkt allemaal logisch, maar ik, ik heb er heel veel waardering voor uh, wat je allemaal doet. En ik, we hadden ook afgesproken dat we nog even, je zou nog even wat laten zien, hè? Dus. Um, je, hebt, uh, ja, je geeft ontzettend veel bijles, je hebt heel veel informatie verzameld, dat je mij al vertelt, je hebt ook allemaal samenvattingen gemaakt. Uh, kan je daar iets van laten zien op je scherm? Ja, uh, zeker. Even kijken. Uh, dat is dit. Als het goed is, kunnen jullie nu mijn scherm zien. Klopt dat? Ja, mooi. Ik zie je. Oké, ja. Ja, correct. Ja, correct. Uh, even kijken. Ja. Okay. Nee, helaas niet. Dat was ah. het maar waar. Ik zit uh, alleen maar op deze zolderkamer. Zulke mooie foto's daar <laughs> ja. niet uit. Um, ik werk dus heel erg met een uh, Dropbox. En in die Dropbox bied ik ja, is... voor de leerlingen... Ja, correct. Dus hier in, de, in deze Dropbox bied ik voor de leerlingen... Um, ja, alles aan dat ik eigenlijk te bieden heb. Uh, ik bedoel, de bijlessen die zijn niet voor iedereen, want de een, die lukt het gewoon. En, die heeft het helemaal niet per se nodig nee. uh, en de ander, um, ja, die komen er dan wel bij. Maar voor, de, voor iedereen is het gewoon zo uh, dat ik per vak, um, per periode, um, allemaal documenten heb gemaakt, bijvoorbeeld hier, en dan bied ik extra samenvattingen aan, of dan heb ik alle leerdoelen uitgewerkt, uh, of dan heb ik, en deze is zeker heel belangrijk, extra oefentoetsen gemaakt, Um, en vlak voor je tentamen, dit soort extra documenten, dat helpt echt enorm. Dus uh, naast de groepschat die ik uh, eerder al uitlegde, uh, dat iedereen gewoon heel makkelijk heel snel hun vraag kan stellen. En of ik het niet ben, een van die andere 120 mensen die beantwoordt je vraag wel heel snel. Uh, is dit toch ook wel een van de krachtigste tools die ik eigenlijk gebruik om ja, de leerlingen een steuntje in de rug te geven. Ja, en iedereen, iedereen kan hier dus bij hè? Uh, ja, uh, ik moet uh, sinds dit jaar werk ik dus vanuit de school. En sinds dit jaar werk ik dus ook uh, binnen het bestuur van uh, de studievereniging uh, van onze opleiding. Dat heet, die heet studievereniging DNA. Uh, en wat we nu hebben gezegd is dat de bijlessen bijvoorbeeld echt voor iedereen toegankelijk zijn. Uh, en in combinatie met studievereniging DNA um, is de dropbox dus voor alle leden die uh, binnen de studievereniging dus op die manier um, ja, kan ik ook de studievereniging uh, helpen en kunnen wij met z'n allen veel meer bereiken dan ik alleen. Ja, mooi hoor, jeetje Mina. Het is ongelooflijk wat je allemaal doet. En ik begreep dat, dat, dat bijlessen worden ook ingeroosterd tegenwoordig, toch? Dat ingerooster. Ja, <laughs> dat, dat kan ik ook nog even laten zien. Uh, het is uh, heel, uh, ja, heel snel gegaan allemaal, maar ik ben super blij dat het dus ook op deze manier kan. Uh, bijvoorbeeld uh, is dat ja hier, uh, nou, alle leerlingen hebben uh, gewoon de normale rooster die ze aan het volgen zijn. Uh, op dit moment of nou ja, op een, of een uur hebben ze letterlijk een tentamen en een van de bijlessen die ik aanbied is dat ik dus tentamenvoorbereiding aanbied. Uh, en voor deze periode is het bijvoorbeeld uh, zo ingeroosterd dat uh, de ene helft van de eerste jaar zal deze tentamen nu gaan maken en de andere helft van de eerste jaar zal deze tentamen uh, ook nu gaan maken, zeg maar. Dus zijn, uh, het is gewoon opgedeeld. Yeah. Maar voor allebei de vakken moet ik nog steeds een voorbereidingen gaan. Mm. En uh, documenten maken en oefentoetsen maken. Mm. Nou, zoals jullie zien zijn ze um, gepland van half acht tot half elf. Dat is, dat is nog een hele lange tijd. Um, en ook super laat in de avond. Ja, s'avonds. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Um, en ze zijn ook natuurlijk tegelijkertijd ingedozen. Nou, in mijn eentje had ik dus, dit natuurlijk nooit kunnen doen. Nee. Uh, dus samen met een vriendin, samen met een van mijn beste vriendinnen, uh, vrienden, heb ik het op deze manier kunnen oplossen: dat we alle twee gewoon tegelijk geven. En dat ik echt neerhop tussen allebei de chats, allebei de beide momenten. En dat we zo op deze manier gewoon drie uur lang, mid, bijna echt in de nacht, uh, nog een tentamenvoorbereiding hebben kunnen geven voor de tentamen die ze toevallig dus vandaag hebben. Ja, nou. Ongelooflijk. Ja. Je hebt... En zo is het natuurlijk ook, uh, sorry, uh, wat zei? Ik zei, je hebt in een jaar tijd ongelooflijk veel bereikt en ik, ik, ik zit echt nog steeds, ik, we hadden elkaar al gesproken, toen was ik al heel onder de indruk van je. Maar als ik nu zie, ik zie het ook gewoon nu, wat je allemaal aan, aan bestanden maakt, dat het ingeroosterd is, hoeveel tijd je aan besteedt, vind ik echt ongelooflijk. Hoe hoe organiseer jij dat? Ik bedoel, uh, ja, jij moet wel eens een hele, hele goede discipline hebben. Hè? Ja, ik heb, um, ik denk dat dat ook een beetje uit mijn, um, uh, ja, mijn voetbalverleden komt. Want ik heb voetbal nog steeds. Maar in het verleden heb ik uh, in Engeland gevoetbald. Uh, en op professioneel niveau. In de Premier League als er hier voetballiefhebbers uh, zijn. Um, en vanuit daar is mij toch echt wel... Nou ja, meegeven slash erin gestand hoeveel ik kan gaan bereiken als ik me gewoon inzet en als ik gewoon mijn taak uitvoer en als ik gewoon mezelf aan een planning hou het um, ja, ik, ik doe dan nu twee opleidingen half om half eigenlijk uh, ik, ik loop nu stage ik, ik werk hier ook nog steeds gewoon part time bij en ergens moet ik ook nog tijd besteden met een vriendin dus nou dat kost allemaal heel veel tijd en energie um, dus ja planning zit er echt in dus um, nou, ik werk qua planning altijd met een Excel bestand. En dan zie je gewoon in dat het hele lange, hele volle dagen zijn. En ook een heel aantal dingen die je dan moet gaan uh, inplannen en inroosteren en in gaan vullen. Maar uh, ja, als je de tijd opzij zet en je zet neer wanneer je die taak wilt gaan uitvoeren, dan komt het allemaal wel. Heel mooi. Uh, en, um, ja, nou, mijn, mijn afsluitende vraag is eigenlijk, uh, je bent geweldig goed in planning, je hebt volgens mij ook een heel duidelijk beeld waar je heen wil uh, met je opleiding, twee ja, opleidingen. Ja, dat is, uh, ja ik, ik vind dat zeker wel een van de belangrijkste, nou, voor mij persoonlijk is dat wel een van de grootste motivatie uh, eigenlijk en um, vaak heb ik bijvoorbeeld taken die ik gewoon niet leuk vind om uit te voeren. Want studie blijft studie, er zitten heel veel dingen in die je gewoon niet leuk vindt of die je minder erg aantrekken. Um, en ja, dan moet je je toch ervoor zetten om ermee aan de gang te gaan. Mm -hmm. Dus uh, ja, hoe doe ik dat? Nou gewoon voor mij persoonlijk dan heel simpel in mijn hoofd houden waar ik naartoe wil gaan. En als ik dan weet van oké, okay, over een paar jaar zal ik dit hebben of zal ik daar zijn en dan kan ik eindelijk wel gaan focussen op de dingen die ik zo leuk vind. dan. Um, heb je toch wel, heb ik persoonlijk dan echt toch wel zoiets van, ik ga het gewoon doen, let's just get this over with, en dan, uh, ja, dan lukt dat. Maar ja, voor mij is dat dan een van de krachtigste motivaties die ik heb en waarmee ik echt dingen kan gaan doen binnen een dag, waarmee ik soms ook voor stilsta. Mm -hmm. Maar dat is dan ook van de dingen die ik heel graag wil aanbieden aan ja, mijn vrienden, mijn, mijn bijlesleerlingen eigenlijk. Mm -hmm. Dus een van de andere dingen die ik, um, waarmee ik me sinds de afgelopen twee weken dus mee heb gehouden, is dat ik um, eigenlijk een soort uh, moment in plan met uh, alle, of nou ja, wie daar behoefte bij hebben, leerlingen. Dat ik gewoon gevraagd van, hé hey, wie zou dit leuk vinden? En wat ik dan gevraagd is, wie zou het leuk vinden om even stil te staan bij um, de studie, uh, de opleiding waar, waar je ermee naartoe kunt gaan of hoe het eruit ziet op eventueel universiteit uh, of um, als je dit niet leuk vindt, hoe dan verder? Want dat is toch een van de ja, dingen wat je eigenlijk bijna niet weet als hbo-student. Oké, okay, ik doe dit nu, maar wat kan ik hier precies mee op het lab werken? Oké, okay, maar er zijn zoveel dingen die spelen binnen het lab waar je mee bezig moet gaan houden. En, uh, nou, uh, eindstand uh, heb ik dus uh, met inmiddels al bijna 16 leerlingen en ik heb er... Ik heb hier mijn lijstje, ik heb er nog 46 te gaan. Uh, ga ik gewoon een 20 minuten gesprek met inplannen? ga ik gewoon praten over hoe gaat je opleiding, wat vind je leuk, lukt alles een beetje thuis, kun je het een beetje plannen, kan ik je anders aan bijstaan? staan? En wat verwacht je eigenlijk van deze opleiding? En ja, vaak laat ik dan zien hoe ik persoonlijk dan uh, te werk ben gegaan. Want, ja, ik kan niks anders doen, gewoon dan adviseren en mijn ervaringen meegeven. Mm. Um, zo zie je bijvoorbeeld dat heel veel leerlingen de aspiratie hebben om hier naar de universiteit te gaan. Die willen hun proppen duizen halen en die willen naar de universiteit gaan. Maar helaas, voor dit soort beta waar ik dus ook in specificeer, kun je alleen met je proppen duizen niet naar de universiteit gaan. Daar moet je ook deelcertificaten van de VWO voor hebben. Mm -hmm. Maar dat weten heel veel leerlingen niet. Wow. En dan is, dus zo, um, dan is het zo rot als je aan het eind van het jaar, wanneer je denkt dat je er bijna bent, toch eigenlijk een heel jaar moet gaan besteden daaraan. En in plaats daarvan kan ik ze misschien nu al gelijk dat soort informatie meegeven. Ja. En kan ik ook gewoon een heel leuk gesprek met ze hebben. Ja. Dus um, ja, mijn grootste motivatie probeer ik gewoon ja, misschien mee te geven aan hen. Omdat, uh, ja, dan komen we toch wel de leukste uh, gesprekken uit. Vind ik. Ja. Nou, je ziet, ik ben, uh, ik ben nog meer onder de indruk van je. Ik vind het, uh, ik, ik kan niet anders denken dan dat uh, je medestudenten en, en ook je opleiding jou gewoon op handen moeten dragen. Je, je, hebt zoveel, je doet zo vreselijk veel en je bent zo positief en, uh, en, en nou, je zet je in. Nou, ongelooflijk. Ik ben heel blij dat ik je heb mogen spreken. Ik ga er een mooie, nou ja, je hebt ze gezien eerder, uh, ik, er, ik ga er een mooi stukje omheen maken. Uh, dit was de laatste uh, in 2020. Ik denk een hele mooie afsluiting. En ik wil iedereen die altijd maar kijkt naar deze... Coffee Breaks een hele fijne kerstvakantie wensen. Rust goed uit. Laat weer op. Krijg weer energie. En dan zien we elkaar in 2021 in een wat rustiger jaar hopelijk wel weer terug. Dank Rachid. Je dus, ziet tot, uh, tot hopelijk ooit een keer in, uh, in het echt. Want uh, ik, ik hoop je heel erg graag een keer te ontmoeten. Dankjewel. Hartstikke, Hartstikke bedankt dat je het zijn. zijn. Yes. Doeg.